Goedenavond allemaal, ik ben Saskia Suller, lijsttrekker voor de Piratenpartij Utrecht. Uh, de rest gaat gezellig zitten. Als ik niet te horen ben, zwij maar even. Ja, gaat goed. Paula, zou jij de tijd voor mij in de gaten willen houden? Als het vijf voor tien is, even heel goed zwaaien. Oké, okay. nou welkom allemaal. Ik heb een aantal vragen van jullie, het zijn er redelijk veel. Die gaan we behandelen. Ik hoop allemaal, dat ligt aan jullie, als jullie zo beknopt en goed en bondig mogelijk kunnen antwoorden. Hopelijk. En we hebben via YouTube ook nog een aantal vragen binnengekregen. En daar gaan we ook een aantal van behandelen. Dus dan gaan we beginnen. De eerste vraag was eigenlijk aan Kees Verhoeven. Maar ik denk dat de andere twee daar ook wel iets moois op kunnen zeggen. Uh, hoe komt het dat onze volksvertegenwoordigers zo weinig belangstelling tonen voor de WIF? En hoe kunnen we dat veranderen? En zal het referendum hiertoe bijdragen? Dus eigenlijk, waarom is er geen aandacht voor... Um, politici hebben over het algemeen aandacht voor dingen waar uh, ook veel uh, aandacht in de onder de bevolking voor is of in de, door de media. Uh, toen de WIF behandeld werd in de Tweede Kamer was dat gewoon niet het geval. Uh, Arjen en ik hadden het er net even over. Hij is eigenlijk vrij geruisloos behandeld. Ja, dit referendum zal absoluut bijdragen aan uh, meer aandacht. Uh, de maatschappelijke discussie zal uh, tot een aantal vraagstukken leiden als onderdeel van de wet en daar zullen parlementariërs absoluut de komende jaren daardoor beter op gaan letten. Dus Dit debat de komende twee weken, de afgelopen tijd al alle artikelen en, en, en beschouwingen daarover, die zullen absoluut helpen. Uh, en meer algemeen, digitalisering is een onderwerp wat pas de laatste jaren zichtbaar verandering en impact op het dagelijks leven begint te krijgen. Uh, dus ik verwacht wel dat er de komende jaren steeds meer aandacht voor zal komen, maar het was de afgelopen jaren gewoon een beetje een niche onderwerp, maar nu beginnen mensen door te krijgen uh, big data, uh, 3D-printen, blockchain, uh, crypto-coins, uh, artificial intelligence, uh, drones, uh, zelfrijdende auto's. Nu begin je overal, eigenlijk in alle sectoren, beginnen nieuwe technologieën door te dringen en alles te veranderen. En dan kan de politiek niet anders dan daarop inspelen. Ja, want het is toch wel een hele belangrijke wet. En uh, de burgers die hebben daar ook heel veel mee te maken. Is het dan ook niet de taak aan, het, aan de regering om te vertellen dat zo'n wet er aankomt? Uh, want het is heel low-key geweest en mensen ja. wisten het niet. Is daar dan niet een taak ook voor om de mensen daar uh, over te informeren als het de burgers of de inwoners zelf zo raakt of kan raken? Nou, dat is ook wel gebeurd via uh, allerlei aankondigingen, en consultaties die de overheid altijd gebruikt. En ik vind dat daar ook een eigen verantwoordelijkheid voor mensen is om, om daar op te letten. En je ziet nu ook dat het feit dat dit referendum er is, betekent gewoon dat er heel veel mensen zijn die hebben gezegd van ja, we moeten hier toch op letten. Dus...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 nou, daar is denk ik uh, het, het, het systeem nu op gericht dat we dat Kay. kunnen doen. Rico. Ja, ik wil het ook zeggen. Want je, uh, een taak die de overheid meer zou kunnen nemen in, in dit op, uh, opzicht. Ik heb zo nog even oud veronderstel ik. En toen wij opgroeiden en op school zaten, was internet er nog niet. En al die technologie die er nu is, dat was er nog niet. Er was nog niks met een IP-adres. En dat is er nu wel. En de kinderen nu op school uh, leren ook nog onvoldoende hoe, hoe veilig een auto zou kunnen zijn. En hoe onveilig die eigenlijk nu is. Of je thermostaat thuis, of deze wet... En de taak van de overheid is om te zorgen dat het onderwijssysteem voor die kinderen die nu op school zijn verbeteren. Maar ook hoe die Kamerleden zichzelf informeren. Door wie laat je je informeren? Is dat door jongens zoals Arjen? Of is dat door mensen van Firma Cisco en, en andere technologiebedrijven die daar uh, geld aan verdienen? Ik maak maar gewoon een voorbeeld. Arjen verdient er ook geld aan, <laughs> ook geld, dan, zegt hij. Heel mooi. Um, maar het punt wat ik probeer te maken is, uh, je moet niet alleen uitleggen over deze wet...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 Want nee, wat, wat het, het, het probleem wat, wat ik dus heb is dat niet alleen dat er niet gebeurd is, maar dat men letterlijk de vraag niet eens interessant lijkt te vinden. Dat vind ik heel erg zorgelijk. Dus ik zie daar niks van als burger. Zeg maar, dat vind ik eng. Nou, ja. Dat laatste mag Ja, sorry. Ja, dat dat die, dit is een belangrijk punt ook in mijn ogen. Dat die vraag onderbelicht is en dat men daar niet over praat, dat is absoluut zo. Uh, en dat heb ik in de debatten uh, over computercriminaliteit 3 en andere wetten die de politie weer allerlei bevoegdheden geeft. Uh, de Wif hebben dat nadrukkelijk steeds naar voren gebracht. Zeggen dat je nu al moet bewijzen waarom deze wet die inspeelt op toekomstige veranderingen, uh, dat die per nu al allerlei bewijzen moet, uh, uh, moet dragen, dat vind ik ook weer een beetje het omgekeerde. In jouw verhaal heb je namelijk heel veel claims gehouden van dingen die ook zouden kunnen gaan gebeuren maar die ook allemaal nog nooit gebeurd zijn. Dus we moeten oppassen dat we niet de strijd met elkaar gaan voeren over niet gebeurde zaken waar we ons allemaal heel veel zorgen over maken. Deze wet is er om in te spelen op de toekomst. De oude wet heeft ervoor gezorgd dat we al die daders al in het vizier hadden en op het moment dat die oude wet gemaakt wordt kon ook gezegd worden, deze wet is niet nodig, terwijl we op basis van de oude wet nu zeggen, ja we hebben al die daders dus misschien is dit wel de wet op basis van waarvan we over 20 jaar zeggen dat hij een aantal dingen mogelijk gemaakt heeft. Het kan ook zijn dat het niet zo is. En dan moeten we hem aanpassen. Maar ik vind wel, je, moet, je kunt niet een wet maken die nu al perfect aansluit op een toekomst die we niet kennen. We moeten eerlijk zijn over het feit dat we die wet niet helemaal kunnen maken op basis van die toekomst die we nee, nog niet mensen kennen. hebben. Natuurlijk... Dus eerlijkheid over de wet vind ik belangrijk. De vraag die je stelt is terecht. Maar zeggen dat omdat er nog nooit op basis van deze wet iets gebeurd is, dat de wet daarom niet uh, geschikt is, dat wil niet per se waar zijn.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 Maar dan wil ik van jou horen, wat is dan een beter land dan Nederland? Nou, laten we niet het buitenland... Op het nee, maar we hebben in Nederland crypto juist behouden. Het is kabinetsbeleid in tegenstelling tot Frankrijk, in tegenstelling tot Duitsland. Door politici zoals ik, zeg ik dan maar even heel opscheppig, dat we crypto hier behouden hebben. Dus laten we dan ook trots zijn op ons land dat er een aantal dingen wel gedaan hebben die andere landen hebben losgelaten. We nee. zitten hier wel in Nederland. Ja. Mooi. Ja. Nee, dat is, nee, er, er zijn dus <laughs> dingen die we net en crypto, dat hebben we goed gedaan in dit land. En andere dingen misschien wat minder. Nou, ook in afronding. Uh, we <tie> hebben deze sorry, nieuwe... Ja, sorry, ik, ik houd... Nee, nee, nee. Uh, uh, uh, uh, van deze ja, nee, vraag. Nee, je, je vraagt net van waarom moeten we op voorhand aantonen of deze wet... Uh, uh, nou, nodig is kunnen we dat niet over twee jaar in evaluatie. Nou, omdat die concessies doet aan de grondwet, daarom. En dat punt wordt misschien ook onderbelicht. En je recht op privacy, dat is het punt waarom we hier zijn. Waar doet die concessie op de grond? Hè? Je recht op privacy, bronbescherming voor journalisten, medisch beroepsgrijven, al die dingen. Dat doet hij op basis van het feit dat deze wet eist om een... ...toets te geven aan elke bevoegde die deze diensten krijgen... Waarbij de vraag is of de rechten die er zijn, de grondwet schrijft namelijk ook veiligheid voor burgers voor. Het gaat altijd om een balans tussen verschillende grondrechten op basis van proportionaliteit, subsidiariteit en noodzaak. En die toets moet voortdurend gemaakt worden. Dus elke wet die bevoegdheden geeft aan een bepaalde dienst om onze veiligheid te vergroten, zal ingrijpen op de grondrechten op het gebied van veiligheid. Maar dat is per definitie het geval. Je kunt nooit iets doen zonder op grondrechten in te grijpen als je het hebt over bevoegdheden. Want bevoegdheden zijn altijd een afweging tussen verschillende grondrechten. Maar die afweging moet heel goed gemaakt worden.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 Dat die dan nageleefd moet worden, dat het gecontroleerd moet worden, is dan de vraag waarmee we met z'n allen hier zitten. Ja. Maar het is absoluut zo dat er eisen worden gesteld aan de data die worden gedeeld met bevriende uh, diensten. Overigens het delen met onbevriende diensten, iets wat in de wet inderdaad tot de mogelijkheden behoort, is alleen in geval van nood als er direct mensen in gevaar zijn. En daar moet de minister apart toestemming voor geven en dan wordt de CTVD wordt genotificeerd. Dus de onafhankelijke toezichthouder krijgt dan direct een melding van het feit dat dat uitzonderlijk gebeurt data Geven aan bijvoorbeeld iemand als uh, Erdogan zal dus direct betekenen dat alle bellen gaan rinkelen en dat gelijk moet gekeken moet worden waarom hebben we dat in hemelsnaam gedaan. Dat is natuurlijk uitermate zorgelijk als we allerlei ongeëvalueerde data met misschien wel journalisten, advocaten, medische communicatie, zodat zomaar aan zo'n regime geven. Maar dat wordt alleen bij hoge uitzondering gedaan. Dus we stellen eisen eraan uh, en dat wordt gecontroleerd goed. Ja, dan, maar dan hebben we het dus over de formele datadeling van bijvoorbeeld een Nederlandse dienst aan een andere dienst.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 Ja, dan denk ik dus, dan wordt hier gewoon niet zo goed nagedacht. En dan, en, dan, en dan blijf ik nog optimistisch, want dan denk ik, het is een eerlijke vergissing, hè? zeg ik dan nog, zeg maar. Dus dat is mijn meest optimistische interpretatie. Oké, okay, maar ik denk dat we allemaal, of dat mensen ja. willen weten, van hoe gaan we die eisen dan controleren? Hoe wordt dit gecontroleerd? En dat is ook, okay, ik zie Arjan knikken. Ja, want, want spionagediensten liegen nooit, zoals we allemaal weten, natuurlijk. Ik we snappen ook allemaal dat die controle daarop niet zomaar mogelijk is. Een buitenlandse veiligheidsdienst valt niet onder Nederlands recht, dus je kan ze vragen: wil je, alsjeblieft, op deze manier met die informatie over, op deze manier met die informatie omgaan? Want dat hadden we zo afgesproken. En of dat zo gebeurt of niet, daar is geen CTIVD voor. Stel ik me voor. Die gaat dat controleren. Dat de NSZ dat niet deelt met een andere, andere partij. Uh, ja, je kunt, de CTVD kan wel degelijk onderzoeken welke afspraken en welke eisen er gesteld zijn aan de manier waarop onze dienst de diensten uit andere landen bediend heeft met informatie. Of die andere diensten zich eraan gehouden hebben, dat is misschien inderdaad lastig om dat door de CTFD te laten controleren. Dat wil ik best toegeven. Maar ik denk absoluut dat we ook weer niet moeten doen of de, de Nederlandse diensten, als die wat vragen aan collega-diensten, dat er dan per definitie naar geluisterd wordt. Uh, het is gewoon zaak dat er in dat inlichtingenwerk op een goede manier wordt samengewerkt en dat er respect is voor elkaars data. En volgens mij is bijvoorbeeld op Europees niveau tijdens het Nederlands voorzitterschap afgesproken dat er een grote database gebruikt wordt. Uh, die echt aan allerlei waarborgen voldoet om ervoor te zorgen dat heel veel data gewoon beperkt blijft tot de dienst die die data nodig heeft om het target te kunnen volgen. Um, maar ik geef toe, dit is een van de dingen waar we, uh, wat ik als simpele parlementariër relatief weinig grip op heb. Dat is het mondiale uh, inlichtingenwerk waar ik natuurlijk als, als gewoon Kamerlid ook niet alles van af weet. Dat geef ik eerlijk toe. Dus daar zou nog wel een slag in gemaakt kunnen worden? Oh. Er zal altijd een karakter van niet weten wat ze allemaal doen in blijven zitten. Dat is een aard van het werk. En ik moet zeggen, ja, ik, ik denk wel dat het zo is dat ze ook wel bepaalde aanslagen wel voorkomen hebben. Maar dat ze dat ook weer niet kunnen vertellen tegen ons allemaal. Dat, dat, daar spelen ze een beetje mee. Dat is een lastig punt. Nou, okay. Absoluut. Rico wil nog één keer reageren en dan uh, gaan we door. Nou, dat valt wel mee. Nee, ga, ga maar Nee, door. mag door. Ja. Hm. Hoe kunnen we nog ontsnappen aan de digitale bewakingsstaat? En die was speciaal voor jou gericht. Uh, nou ja, er zijn... Uh, uh, en, en... Wisten we ook wel voorsnoden dat er gewoon bepaalde methodieken die je kan doen, crypto die je kan doen, technische keuzes maken, je gewoon iets meer bewust zijn over wat je doet. He, dus ik heb ook gewoon zo'n zo zo telefoon met microfoons en camera's die ik niet kan uitzetten, dat is iedereen, maar die heb ik niet altijd bij me. Dus er zijn wel eens dingen die ik doe voor mijn werk of met journalisten, dan neem ik hem gewoon even niet mee, dus dat is zoiets simpels.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 ...op die handvol mensen, want daar praat je over, wordt gezet. Dus zelfs in dat scenario is het mogelijk met een beetje kennis en een beetje discipline. En je hoeft dus niet veel geld te hebben. Kennis en discipline, daar gaat het om. Kan je jezelf beschermen tegen ook echt wel ja, hele extreme dingen. Dus, dus jezelf gewoon goed informeren. Ja, en ja, een van de redenen, ik heb dus sinds snowden, moest ik op een heel veel van die workshops geven. Op een gegeven moment hebben we er maar een boek van gemaakt en het op internet gezet. Omdat we wilden dat, het, dat iedereen erbij kon, zeg maar. Ervaringen delen met ja. anderen en...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 nou, ik lag vaker omdat het gewoon een prettige manier van communiceren is naar mensen. Maar dat leer als politicus snel genoeg. Het ontwapent ook een beetje. Uh, in zo'n uh, kolkende zaal. Maar uh, we hebben wel in ieder geval... Een, uh, vandaag heeft het kabinet gezegd dat ze uh, Europese standaarden gesteld IOT-apparaten. Dus er komen in ieder geval eisen aan de manier waarop uh, allerlei apparaten op het internet worden aangesloten die goedkoop uh, uh, uh, op de Nederlandse markt worden gebracht door Chinese fabrikanten die niks aan de veiligheid doen. Een, vo een volgende stap zou inderdaad kunnen zijn, stel ook eisen aan de mogelijkheid om de burger zelf uh, keuzes te laten maken op basis van een mechanische manier om digitale uh, in inbreuk op hun uh, privacy uh, te verzekeren. Dank goed, je zo, wel. Goed, uh, goed punt. Heel mooi. Je gewoon kopiëren, vinden we oké okay bij de Piratenpartij. Heel goed, Rico. Um, ja, over de wet weer. Wat als over twee jaar nog niet genoeg beeldvorming is om goed te kunnen evalueren? Aangezien er nu wordt gezegd dat er over twee jaar geëvalueerd wordt. Wat dan? Nou, dan doen we twee jaar later nog een keer. Het uh, dilemma was inderdaad: langer de tijd nemen, omdat je dan zeker weet dat je veel informatie hebt. Daar valt wat voor te zeggen. Ik vond het alleen geen sterk excuus, want dan leek het alsof je die wet niet meer in de, in de huidige uh, regeerperiode ging evalueren. En ik heb er daarvoor gekozen om in ieder geval na twee jaar te doen. En als na twee jaar blijkt dat we echt nog niet voldoende informatie hebben of dat er nog niet voldoende praktijk is opgebouwd. Dan gaan we nog dan even moeten we door ermee. Later... Er ja. oh, dan okay. moet het gewoon na vier jaar nog een keer. Oh, via YouTube. Ja, sorry. We zouden de, de vragen die online binnenkwamen op het eind doen. Maar deze was wel heel relevant in deze context, denk ik. Uh, er wordt gevraagd, uh, hè, er is een, uh, een evaluatie na twee jaar.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 En uh, heeft de CTIVD genoeg budget, mankracht en kennis om rommelpraktijken zoals bij de belastingdienst te voorkomen bij de AIVD? Hoe houden ze bijvoorbeeld wat de JSCU doet bij? En de JSCU is een gezamenlijk onderdeel van de Nederlandse geheime diensten, AIVD en de MIVD, en is gericht op het afluisteren van radio- en satellietverkeer en het verkrijgen van inlichtingen via cyberoperaties voor iedereen die dat niet wist. Ja, ik, ik moet eerlijk gezegd, ik weet niet zo heel veel van de AIVD aan de binnenkant, want we hebben niet in de recente Nederlandse geschiedenis een klokkenluider gehad uit de AIVD. Ik ken wel de meeste andere klokkenluiders uit de meeste andere westerse inlichtingendiensten van de afgelopen 15 jaar, persoonlijk. En ik weet bijvoorbeeld in het geval van de Britse uh, evenknie van de AIVD uh, MI5, uh, dat zij zeer effectief in staat zijn om politieke leiders van onderaf aan te sturen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 We moeten alles op alles stellen om ervoor te zorgen dat dat soort praktijken in Nederland niet gebeuren, maar ik ben nu 7,5 jaar Kamerlid uh, en ik weet dus uh, één ding, namelijk dat ik nooit ook maar iets gemerkt heb, op geen enkele manier, van de mogelijkheid dat de IVD op basis van informatie over mij mij probeert te beïnvloeden of mijn werk probeert te beïnvloeden of uh, geld voor hun eigen organisatie probeert te beïnvloeden. Daar is gewoon geen sprake van. Als daar sprake van zou zijn, dan is er iets heel erg mis. Oké. Okay. Um, ik denk dat deze wel heel belangrijk is voor het gesprek over de WIF. Wat zouden de aanpassingen in de WIF kunnen zijn die hem wel accepta acceptabel en beter voor de privacy maken? En dan kijk ik even naar Rico. Nou, ik, ik, heb, ik heb niet al jouw abonnementen gelezen, maar. <laughs> ik ben benieuwd, hebben al die kamerlezers ze gelezen? Uh, ja, Wat denk uh, je? Uh, nou, uh, uh, ze hebben goed. erover gestemd, ja, een beetje met de fractie mee, zoals ze het allemaal gelezen hebben. Ja. Nou. Heel goed, dankjewel. Ja. Ja. Um, ik ik, ik maak een meer principiële afweging dat je, uh, totdat wat Arjen zegt, totdat je aantoont dat er echt uh, uh, grote aanslagen voorkomen zouden kunnen worden. Ik bestrijd dat met Arjen, er is geen, er is geen aanwijzing voor. Geldt het recht op privacy en uh, de concessies die we doen aan dat grondrecht in mijn optiek... Die zijn zo groot dat ik dat het veronderstelde risico is, is, is, met, met de aanslagen is, is, is, staat in geen verhouding. We maken een onvrije samenleving. Dus uh, dat verzamelen met ongerichte surveillance moet gewoon in, weg. Geen sleepnet of als je het anders noemt, geen ongerichte af, afluisteren okay. van de kabel. En Ar, wat, Als je één ding zou kunnen noemen waarvoor jou die wet wel acceptabel zou zijn? Heel, heel, heel simpel. Als ik... Uh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 is het een beetje een rommeltje en, eh, en de meesten van ons hebben daar geen last van... maar er zijn veel mensen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten die hebben er echt wel last van. Zeg maar. Oké, okay, dus als dat beter geregeld zou zijn dan... Dat zou mijn vertrouwen vergroten. Oké, okay. um, nou hebben we natuurlijk het referendum en we kunnen voor- of tegenstemmen. En de vraag is eigenlijk, wat heeft een voor- of tegenstem eigenlijk voor nut? En er, ge er gebeurt toch niets mee, staat hier. Dus waarom is het zo belangrijk dat mensen toch hun voor- of tegenstemmen of in ieder geval hun stem laten horen...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 dat is misschien wel het belangrijkste, belangrijkste signaal. Ook als we met elkaar deze wet proberen weg te stemmen als advies. Uh, en ook als daar dan weer geen follow-up op gegeven wordt, wat, wat de zorg is voor mensen hier in de zaal, okay, nee. dan is dat signaal ook al heel belangrijk naar de okay. toekomst toe. Uh, ja. Vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor het referendum voor of tegen? Ja, heel belangrijk. En waarom? Uh, nou, uh, het, het is een advies. Uh, en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 Ja, uh, voordat we straks aan de tijd zitten, er komt straks nog één vraag via Saskia, maar ik wilde er ook nog een paar online vragen tussen stoppen. En die laten zich eigenlijk heel goed samenvatten. Dus voor jullie alle drie de vraag, hebben jullie wat te verbergen? En zo ja, kun je dat dan ook uh, concreet maken, kun je daar een, een voorbeeld van geven. Dus je hoeft niet te vertellen wat je te verbergen hebt, maar uh, waar, waar moeten mensen aan denken? Um, en daarop volgend de vraag, uh, uh, waar, waar, wat zeg je tegen iemand die denkt niets te verbergen te hebben? Dat mogen jullie erin meenemen. En uh, voor, ik denk specifiek voor Kees in dit geval, uh, heb je iets te verbergen voor de veiligheidsdiensten? Nou, dat zijn een aantal vragen in één. We beginnen bij Kees.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 Iedereen heeft wel iets in zijn leven wat hij niet met iedereen wil delen. En dat moet zo blijven. En het moet absoluut niet zo zijn dat diensten gaan bepalen wat andere mensen over ons weten, ongeacht wat het is. Dus ik, het is meer een algemeen antwoord. Maar de diensten, eh, als ze mij al elke dag zouden volgen, eh, waarvan ik zeker weet dat het niet het geval is, want de diensten mogen alleen eh, een Kamerlid volgen als ze dat ook aan dat Kamerlid melden. En dat, als dat niet gemeld wordt, dan moet je ervan uitgaan dat, dat niet gebeurt. Dan zou dat mijn handelen niet beïnvloeden. Rico, even snel zinnen. Ik zal het kort houden. Dank. Nou, ingrijpen op wat, wat Arjen net zegt. Je praat wel eens met, met, met piraten, met elkaar, en dat doe je binnen de D66, D66 ook. Van, hé, hey, hoe moeten we nou verder met Nederland dan? Wat, wat, wat gaan we dan doen naar de toekomst toe? Wat, hoe kunnen we dat in een programma vatten? En dat soort gesprekken waarin je brainstormt over, over uh, wat nog niet op papier staat, daar zet ik die telefoon uit of ik neem hem niet mee. En dat is zo stom.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 Nou, ik had nog een aantal vragen, ik wilde er nog wel eentje stellen en dat is de laatste. Uh, we hadden het over dat stukje van het, uh, in het regeerakkoord van het willekeurig en massaal verzamelen. Nou, dat stukje. Uh, en de vraag was eigenlijk, wat is de juridische bindende waarde voor deze regering en de volgende van deze zin in een re regeerakkoord? Dus de juridische bindende waarde aan, dat, aan die de paar zinnen. De juridisch bindende waarde is ja. nul. Die is er niet. Er is geen juridisch bindende waarde. Het is een politieke afspraak. Ik ben politicus en die politieke afspraak maakt het voor mij mogelijk, beter mogelijk, meer mogelijk dan wanneer ik niks had gedaan, om wel juridisch bindende afspraken in de wet te krijgen. Dus ik heb een politieke afspraak gemaakt om juridisch meer grip op deze wet te krijgen. Namelijk door de politieke afspraak te maken met de meerderheid van de uh, zetels in dit land, dat we de wet gaan evalueren en dat we het aanpassen op, op het moment dat de evaluatie daar... Uh, noodzaak toegeeft. Uh, dat is de waarde van uh, dit stukje tekst. Iedereen die tegen mij zegt, Kees, het had beter in de wet kunnen staan, uh, die hebben allemaal gelijk. Heb ik geprobeerd. Is niet gelukt. Dus heb ik het in het regeerakkoord gezet. Dan komen we op dat stukje gemaakt. vertrouwen versus wantrouwen. Nou, ja, wantrouwen versus, maar ook wel de, de politieke realiteit dat een regeerakkoord toch echt wel invloed heeft in dit land. En dat als 76 uh, zetels in dit geval deze afspraak maken, dat het ook niet, geen enkele waarde heeft. Juridische waarde, nul politieke waarde groot en zal ik moeten bewijzen dat die waarde er is en daar zit ik de komende jaren voor in de Kamer. Okay, Rico, wil jij daar nog op reageren? Nee, eh, goed, goed. nee, geen reactie, Arne. Ja, ik, ik denk ja, wat inderdaad dat wat, uh, wat, uh, wat Kees heeft gedaan is gewoon de next best thing. He, dus je probeert het eerst zo goed mogelijk te krijgen en als je dan niet de meerderheid meekrijgt dan is dat tragisch en ook jammer van al het werk en, en vooral jammer dat een heel groot deel van de Nederlandse bevolking het niet eens doorhad dat het gebeurde. Want en dat hebben we dan met z'n allen aan elkaar te danken, uiteindelijk. Um, maar dus dit is de next best thing. Dit is niet ideaal, maar ja, dat is de wereld ook niet. Uh, dus ik denk dat we het heel scherp in de gaten moeten houden. En ik denk dat het nut van het referendum en met name de discussies die het triggert, dat is allemaal ja, een extra duwtje in de rug om dit de komende twee jaar heel scherp te doen. Kijk, doordat mensen mij voortdurend in mijn nek hijgen en zeggen, Kees, het is niet goed genoeg. Kees, uh, je was zoveel tegen, nu heb je dit en kort. Ik word als het ware daardoor gestimuleerd om het extra goed te controleren. Dus het feit dat heel veel mensen kritisch zijn, is voor mij ook een reden om als Kamerlid die, die kritische houding te vertalen naar mijn werk daar. En dat is denk ik waarom het ook nut heeft om debatten te voeren, zaaltjes te hebben, vragen te hebben, stukken op internet te schrijven, stukken te lezen. Dat moet je met elkaar blijven doen. Dus hierover in gesprek blijven met ja, z'n allen absoluut. en controleren dat de politiek dit waarborgt. Oké. Okay. Nog een andere reactie hierop? Oké. Okay. Nou, want het is tijd. Als het goed is, is het precies tien uur. Dus dat hebben we mooi binnen de tijd gedaan. Ik wil heel graag de drie sprekers bedanken voor vanavond. Ik heb nog wat voor ze. En, um, ik oh, Rico heeft ik, nog ik wat heb, voor uh, ze. Ik, ik zal het kort houden. We hebben nog een minuut. Doe ik het in een minuut. Uh, ik heb heel lang gewerkt in ICT en uh, het vorige debat wat ik deed in Groningen over de WIF, zei mijn tegenspreker, die was ook voor, die zei ja, maar ze willen alleen meta-informatie. Nou, als ICT'er ga ik een voorbeeld maken van meta-informatie. Dat komt nu. Tadam.